U krijgt binnenkort een operatie aan het hart. U wordt één dag voor de operatie in het ziekenhuis opgenomen. Op de verpleegafdeling brengt de verpleegkundige u naar een bed. U krijgt een polsbandje met erop uw gegevens. Uw kleding en eigendommen kunt u in een kluisje opbergen. Laat uw waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Voor een goede nachtrust krijgt u een slaaptablet. Op de ochtend van de operatie houden wij u nuchter. Wel mag u tot twee uur voor de operatie wat water drinken. Medicijnen die u mag blijven gebruiken kunt u met een klein slokje water innemen. Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een operatiejasje aan.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 Bij deze ingreep wordt gebruik gemaakt van algele anesthesie, oftewel narcose. Ter voorbereiding op de narcose krijgt u een extra infuus aan de binnenkant van de pols. Hiermee kunnen wij uw bloeddruk continu in de gaten houden. Ook krijgt u drie plakkers op het voorhoofd. Hiermee meten wij uw hersenactiviteit en de diepte van uw slaap. U krijgt een kapje met zuurstof over uw neus en mond. Via het infuus krijgt u een sterke pijnstiller toegediend. U kunt hier een beetje draaierig van worden. Daarna krijgt u de slaapmedicatie. U valt binnen enkele seconden in een diepe slaap. U merkt helemaal niets meer van de omgeving om u heen. Tijdens de narcose kunt u niet meer zelfstandig ademhalen. Daarom krijgt u een beademingsbuisje in de keel of mond. U merkt niks van de plaatsing van dit buisje. Via een van de neusgaten wordt een maagzonde ingebracht. Zo blijft de maag leeg tijdens de operatie. Ook brengen we een echobuisje in de slokdarm om tijdens de operatie het hart in de gaten te houden. Om uw urine af te voeren krijgt u een katheter in de blaas. Aan de zijkant van uw hals krijgt u een extra infuus. Met deze lijn meten wij een aantal functies van uw lichaam en kunnen wij u medicijnen geven. Tijdens de operatie meten we ook uw temperatuur. Met een warme luchtdeken zorgen we ervoor dat u niet afkoelt. Als de voorbereidingen zijn getroffen kan de operatie beginnen. Na de operatie wordt u slapend naar de intensive care gebracht. Zijn alle controles goed, dan maken wij u rustig wakker. Zodra u goed wakker bent, wordt het beademingsbuisje verwijderd. U bent aangesloten op meerdere slangetjes en draadjes. Daarmee bewaken wij uw lichaamsfuncties. Vaak heeft u ook één of meerdere drains om vocht af te voeren. Tijdens uw herstel op de intensive care worden deze geleidelijk verwijderd. Dit is vaak al de volgende ochtend. Het kan zijn dat u na de operatie last heeft van de keel of een heese stem. Door de slokdarm-echo kan slikken tijdelijk ook wat moeizamer gaan. Dit verdwijnt vanzelf. Als deze extra bewaking niet meer nodig is, dan mag u naar de verpleegafdeling.